Mama kan toch niet wat papa kijken, dat is mooi. Er ja. zit een draak op de kop. Kijk om Brient, Brent. We hebben mama geprengt. Papa, mama, Berber, Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Brian, kom je erbij zitten. We gaan weer filmen. Maar papa's haar scheren. Nou, je hoort het, Braai wil er niet bij zijn. Dus dit is de familie Romein met papa. En papa is ziek. Papa moet het er helemaal alleen doen. Nou, dan gaan we. Welkom weer bij een nieuwe familie Romein vlog. Uh, achter mij, hier zo, zitten de kinderen. En uh, die zitten naar Peppa Bicht te kijken. En die willen papa niet helpen om zijn haar van zijn hoofd te halen. Ik ga in ieder geval mijn hoofd scheren, mijn hoofd helemaal kaal scheren, want ik word helemaal gek, moet je zien hoe lang het is. Nou, vorig jaar hebben jullie ook een vlog gezien, waarin jullie zagen dat het best lang was, dat was hier in de tuin. Zo, beste kijkers. Het is 5 juli 2017, nee, wat zeg ik nou, 17, 18. Het is alweer 2018. <lacht> het gaat zo snel die tijd. Van een simpele schaar uit te En We laten gewoon lekker allemaal op de... Gronddiefde? Serieus? Echt, ik ben hier bezig met koppen aan het kaalscheren, het ziet er niet uit, ik weet het. Maar op dat moment komt mijn uh... oom, nee ik ben zijn oom, mijn neef, Mijn broer. Die komt uh... <laughs> even een foto nemen dat ik eruit zie als appie en <laughs> Oh, ze wordt lekker. Ik ben Sorry Priscilla, sorry. In die vlog zagen jullie dat ik het ook ging scheren. Alleen toen was het heel donker, dus ik kon jullie niks zien. En nu ga ik het voor jullie dus opnieuw scheren op beeld. Mijn haar helemaal eraf. En ik denk niet dat mevrouw blij zal worden. De bril gaat af, ik zie niet meer wat ik doe. Ik leg de bril daar neer. pak de kam. Want ik ga het eerst even... Ik, ik kijk in de spiegel. Dus pak de kam erbij. Hier, dat braai, hè? ja. Ik zie dat je doet? Je moet zijn. ziet een kale papa. wel lachen. Zo... Ja. Dat is bijgewerkt, toch? Wel een aanstructie. Baba. zien. Baba. Kom maar. En vol. Hou zo mee doen? Met een draad op de bot lijkt op die god uh... hoe heet de zo weer hoe heet dat elke weer hoe heet die elke weer ik weet het niet hoe heet het ook en hoe lijkt het hierop dan de de de ah. nou ja bij deze ga ik de vlog afsluiten Vonden jullie deze video nou super leuk fantastisch 60 er genomen <lacht> nou ja, tot de volgende keer, tot een nieuwe vlog. Later, spring, we... spring. <lacht> we hebben mama geprankt! We hebben mama geprankt! Ja. Wil je altijd weten wanneer onze laatste video's online komen? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Graag tot de volgende video.